Nou, ik wil vandaag wil ik hem laten repareren. Dan klik ik op 9 januari. En dan zie je hier alle tijden. Nou, het is momenteel 9 uur 39. Ik moet nog weer nog even dingetjes doen. Dus ik kom om half 11. 9 januari 2020 om half 11. Bevestig datum en tijd. Nu mag je je gegevens gaan invullen. Nou, hier staat mijn. Uh, ik heb mijn gegevens ingevuld. Je ziet deze helaas niet. Maar ik heb hem wel even ingevuld. Dan kun je of afrekenen in de winkel, of met 10 euro korting betalen met iDeal. En dit werkt net als elke andere. Ik kies nu even voor afrekenen in de winkel. Dan kan je nog de algemene voorwaarden lezen. Die kun je hier onderaan vinden. Ik heb ze al gelezen, dus ik ga akkoord. En ik zeg bestelling plaatsen. Je bestelling is nu geplaatst. En kan je nu langskomen bij ons in de winkel.